Remea. Warmte voor iedereen. Of je nu kiest voor een cv-ketel, warmtepomp of een hybride combinatie. Remea heeft altijd de oplossing die bij jou past. Ook voor Erik en Ilse. Leven in de brouwerij. Van thuiswerken op zolder, lang uit liggen in bad, tot tv-kijken op de bank. Geen enkel plekje in ons huis blijft onbenut. Logisch met een opgroeiend gezin. Thuis is toch de fijnste plek. Warm, knus en gezellig, maar wel zo duurzaam mogelijk. Met de Elga ACE hybride warmtepomp, die we aan onze cv-ketel hebben gekoppeld, verbruiken we nu een stuk minder gas. Dat is duurzaam en, eerlijk is eerlijk, het scheelt meteen een hoop geld, kunnen we samen weer leuke dingen van doen. Wil jij ook direct duurzaam verdienen? Ontvang dan nu 250 euro bespaarbonus bij aanschaf van een hybride warmtepomp. Kijk op remeha.nl slash warmte voor de warmte die bij jou past.